Ja, zoals jij hebt gezien is vorige week het Almost Normal Fingerboardje binnengekomen. Je kan hem zien in zijn glorie. Ik heb er even een toffe montage van gemaakt, want we moesten hem nog steeds even uittesten. Hierbij de montage. Veel plezier. Dat was toch een lab, dat, dat was toch cool, dat was toch een vette, sch sch schikke montage, ja, dat was een schikke montage toch, ja toch? Ja, yo gasten van Normal, mijn heerlijk waren het wel leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Vandaag hebben we inderdaad eventjes het AlmusNormen poortje uitgetest... Zoals jullie konden zien heb ik hele toffe tricks geland en heb ik er weer een hele toffe edit van gemaakt. Maar dat was niet het enige wat ik wilde doen, want ik heb er natuurlijk ook Dynamic Trucks bij gehaald. En ik wil heel even doornemen hoe en wat ik van het bordje zelf vind. Er zijn namelijk wel wat dingetjes wat ik er graag over wil delen. En helemaal voor de mensen die graag Dynamic Trucks willen kopen, blijf even kijken, want... Uh, daar ga ik het ook nog even over hebben. Ook vorige week heb ik gezegd over mijn Twitch-kanaal, ook deze week ga ik dat doen. Vanavond om 8 uur ga ik weer samen met jullie een fingerboard-livestream doen... Dus wees erbij, linkje staat in de beschrijving. En ik zie jou dus strakjes daar. Maar voor vandaag gaan we het hebben over het bordje. Laat ik beginnen bij het dek. Het dek is natuurlijk super fucking mooi. Het, ik kan er niks anders van maken. Er, hij is super gaaf. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Maar de vorm van het dekje ja, is niet helemaal de vorm waar ik prefereer voor een vingerbord. Ik was de laatste tijd heel veel aan het vingerborden met deze Burning Wood. Met flatface logo. Ik had daar dan de Joy-Cons, die nu hier op zitten. Had ik daar ook op. En dat beviel mij zo erg. Want het was een wat zwaarder bordje. Boordje. Ik had heel veel controle. De, de riptape die ik erop heb gedaan, die is ook helemaal, helemaal lekker ingeboord. Dus die voelt ook echt super goed aan en is heel sticky. En de vorm van Burning Wood met de wat diepere concave, merkte ik gewoon dat ik daar echt heel erg goed op ging en dat ik daar ook veel makkelijker tricks mee kon landen en ook consistent tricks kon doen. Nou ja, nu ben ik overgestapt natuurlijk op het Anders Normal boordje, maar ik weet al wel, dat ik hem weer los ga halen en dat ik het boordje gewoon in zijn glorie ergens netjes neer ga zetten. Zoals jullie konden zien, ik heb er wel heel veel toffe tricks mee gedaan, ook tricks die ik nog niet eerder heb geland, zoals een laserflip zit er volgens mij ook tussen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat is ook een beetje luck based. Het is niet dat het de bedoeling was om die tricks te doen. Maar waarom zou ik hem dan niet willen gebruiken? Ik denk dat dat komt omdat de kicks erg klein zijn. Uh, de concave is heel mild, maar dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Alleen ik merk gewoon dat de kicks te klein zijn, als ik ze ook naast elkaar leg dan zie je dat de kicks erg klein zijn hij is wel 34mm, ik vind het jammer dat deze niet, dat niet is want de 34mm merk ik wel dat dat voor mij persoonlijk beter is omdat ik dan nog meer ruimte heb om mijn vingers goed te positioneren waardoor ik makkelijker mijn trucjes kan doen dus de vorm van het dekje is niet helemaal het, de vorm van voor mij een skate deck. op zich zit er ook bij dat ik gewoon heel zonde vind om boordslides te doen met dit bordje, want ik kon mijn logo natuurlijk niet verpesten, ik vind hem wel de allermooiste die ik heb, 100%, het zou ook gek zijn als dat niet zo is trouwens. ja Ik ben er gewoon enorm blij mee en ik vind het zonde om hem te beschadigen. Dus ik ga er gewoon iets bij kopen waar ik hem in kan zetten, op kan zetten of in zijn lijstje kan doen. En dan ga ik hem daarmee lekker displayen, want dat is veel gaver dan ermee te vingen worden. Want ik vind dat gewoon een beetje spannend. De FBS tape is trouwens echt wel heel chill. Ik vind de riptape echt heel nice, dus FBS kan ik zeker aanraden. En laten we het nu hebben over de Dynamic Trucks. De Dynamic Trucks, ze zijn echt wel chill. Het is een andere manier dan de Black River Ram Trucks. Die zitten juist vastgedraaid aan de bovenkant. En deze hebben gewoon een schroefje wat helemaal naar beneden gaat. En dat je hem daarmee los of vast kan zetten. Dat betekent dus dat je ze wel echt een stuk losser kan zetten. Zoals je kan zien, ze zitten ook echt heel, heel erg los. Maar de bushings zijn niet helemaal ideaal, want die, zen, die zijn niet helemaal vullend. Je kan het ook denk ik wel een beetje zien op de video. Waarschijnlijk moet je er dan eventjes nieuwe bushings verkopen en dan zijn ze gewoon super chill. Uh, over het algemeen ben ik best wel te spreken over de trucks. Alleen ze zijn wat lichter dan de Black River Ram trucks, wat niet heel erg is, maar ik hou persoonlijk van een wat zwaarder fingerboard. Dus voor mij is dat gewoon een makkelijke optie om dus te gaan voor een zwaardere truck. Verder, ja, ze zijn gewoon van goede kwaliteit. Ik heb er best wel wat grinds mee gedaan. en dus Zoals je kan zien, er zitten eigenlijk weinig schade op. Dus wat dat betreft ben ik er best wel heel erg blij mee. En durf ik ook wel te zeggen dat Dynamics kan ik aanraden als je ervan houdt dat je trucks heel los zitten. Persoonlijk vind ik dat dus ook echt wel super fijn. Dus wat dat betreft ben ik echt wel blij met de aankoop van de Dynamic trucks. Dus ik kan ze aanraden. Over het algemeen ben ik echt enorm blij met deze setup. Maar wat ik al zei, ik ga hem uit elkaar halen. En ik ga denk ik deze Dynamics onder mijn andere Burling Wood zetten. Daar even nieuwe riptape op. En ook die kunnen lekker gaan shredden. Maar ik ben dus nog steeds echt enorm blij met het Almost Normal boordje. En ik ga ook echt zeker nog steeds elke dag van genieten. Ik weet nog niet wanneer ik hem uit elkaar ga halen trouwens. Want misschien dat ik er nog wel even wat langer mee doorga. Uh, maar ik vind hem in ieder geval super nice. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken van deze video. Vergeet niet vanavond om 8 uur te kijken op mijn Twitch kanaal. Want dan gaan we weer lekker vingerboorden. Ik heb er heel veel zin in. En laat ook even weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op dit kanaal. Ik vind fingerboarden nog steeds super leuk. Ik zou ook wel wat andere content willen maken. Ik zou het leuk vinden om jullie te helpen met dingen. Ik zou het leuk vinden om wat meer comedy sketches te gaan maken. En weet je, laat het gewoon even weten. Het fingerboard content, dat blijft zeker gewoon lekker doorgaan. Maar wie weet dat we ook nog wat andere leuke dingen kunnen verzinnen. Dank jullie wel voor het kijken. Hou je taai in deze tijd. En ik zeg net zoals altijd, like, abonneer reageer. En tot de volgende keer. Later!